Goedemiddag, ik wil u meenemen in een voorbeeld hoe ik, eh, met, vo met behulp van foto's die ik maak, eh, alles in kaart breng. Eh, dit zou ook vrij praktisch kunnen zijn voor de brandweer en veiligheidsdiensten. Ik ga u laten zien hoe. Ik heb dus foto's gemaakt, onder twee seconden standaard een foto. Ik heb in Rulo gelopen. En hier heb ik het mapje met de foto's. Ik selecteer alle foto's behalve de uitgefilterde privacy foto's. Ik sleep ze in Yosem. Het heel even. Nu zie je dat de foto's ingeladen zijn. Om het iets te verduidelijken leg ik de kaart eronder ik ben gestart bij het De Heikamp. Daar is een mooie parkeerplaats. En vanaf die parkeerplaats zijn we gaan lopen. We is met mijn vrouw en de hond. Um, even kijken hoe kan ik dit het beste. Ja, ik ga in ieder geval even de achtergrond uh, layers ga ik downloaden. Die ik normaal gesproken ook downloaden. Ter beschikking heb. Zodat ik... Uh, goed kan zien waar ik uh, ben in welke contrainen en welke ondergronden ik wil gebruiken ik uh, sluit het vak uh, filter, ik sluit het vak validatie uh, situatie, ik sluit het vak auteurs en de tag memberships hou, hou ik open en ik hou de layers open en de foto de foto die kan ik loskoppelen door op een gegeven moment op de Unase te gaan drukken. Undok ik het geheel. En dan komt hij. Netjes. Eventueel opgroten. Komt hij naar voren. Dit is mijn hand. Ik heb mijn gps trek Inmiddels opgeslagen. Die heb ik hier. In dit mapje. En die ga ik ook openen. Sleep dus ik gewoon. In mijn bestand, in mijn JASOM-editor. En dan zie je hierboven de GPX staan de geotagged images en alle layers die ik daaronder geopend heb. In dit geval schakel ik nog één extra layer aan. Uh, dat is de Strava-layer. Strava, -layer. Strava uh, heeft een hele hoop tracks van spotters. Uh, ja. In zijn, in zijn bezit, uh, die zijn van de sporters, maar die kunnen wij gebruiken. Uh, wil je weten hoe het uh, ingesteld kan worden? Je hebt een account even nodig bij Strava. En via die site kun je cookie instellingen kun je kopiëren. En die kun je hier op een gegeven moment importeren. Maar daar maak ik een afzonderlijk filmpje van. En die zal nog een keer komen. En dan zal ik de link in de beschrijving van dit filmpje zetten. Goed, ik ga hem op dit moment nog even uitzetten, dat hij niet zichtbaar is. Ik laat wel deze zichtbaar en ik uh, ga met de rechter ik uh, de data downloaden die rond mijn track zitten. Dus ik download de data automatisch uh, wat rond mijn track zit. Via deze optie. Download van OSM along this track. Dan vraagt hij hoeveel ruimte wil je rechts hebben en links hebben. En hoeveel vierkante kilometer per request wil je opvragen. Ik vind deze instelling vind ik een standaard instelling die bij mij goed werkt. Als ik deze aanklik, download als nieuw layer, dan zegt hij dat ik twee, twee datasets moet downloaden. Twee requests. Via de API gaat hij dan de data downloaden. En inmiddels heb ik de data ook uh, uh, tot mijn beschikking. Ik laat even... Die even uit, die even uit. De kadastrale kaart uit, die zet ik even uit. En ik zet de luchtfoto even uit. En ik zet de op org kaart even uit, zodat het zichtbaar is wat er nu in beeld staat. Dit zijn de foto's. Dit is de GPS-trek. Dit is het pad dat er loopt. En zo gaan we op een gegeven moment vanaf het begin af aan een beetje in kaart brengen wat er is. Ook uh, bospaden zijn af en toe te bereiden voor brandweerauto's en veiligheidsdiensten. Maar ja, er staat meestal verboden voor auto's, dus standaard zal er niet over gerouteerd worden. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je emergency is yes op de track plaatsen, of op het pad plaatsen. Maar om het allemaal om te taggen, is nogal een werk. Ik denk dat een andere tag, de breedte van het pad en de hoogte eventueel van het pad, op dat moment bepalend kan zijn en hulpvol voor, uh, in dit geval live op. die zou op een gegeven moment gebruik kunnen maken van de breedte en van de hoogte. En als er een obstakel, bijvoorbeeld een boom over de weg ligt of over het pad ligt, dan kun je daar dus niet standaard naar, uh, overheen navigeren. Dan zal die zeggen van, goh, er ligt een boom. Uh, er kunnen wel fietsers overheen en er kunnen wel uh, wandelaars overheen, maar geen brandweerauto's. En dat zal die zelf uitrekenen aan de hand van de juiste tagging. Uh, Liveop zal er ongetwijfeld de expertise mee hebben en uh, in het technisch schema wat ze dan hanteren wordt dan gezegd van jullie mogen daar uh, als er de snellere weg is naar de brandhaar toe rijden uh, uh, en het lukt wel of het lukt niet. Als het niet lukt dan zal hij je ook niet overeen laten roteren. Goed, we uh, beginnen bij het begin. Als ik deze aanklik dan centreert hij naar de foto die je op dat moment genomen hebt. Die ligt er nog rood op. Ik zal even... De satellietfoto even weer aanzetten, zodat je een indruk hebt waar je bent. En ik zet de omtrekgerecht van BGT aan. De parkeerplaats is niet in de BGT opgenomen zo te zien. Normaal gesproken, als het een openbare parkeerplaats zou zijn, dan zou het heel goed kunnen dat wel zo is. In dit geval niet. Uh, ik kan nog eventueel de, de, deze aanzetten. En ik kan even kijken of die parkeerplaats nog verder doorloopt. Er staan geen GPS-tracks hier ingeladen. Dus die kan ik net zo goed eventjes nu uitzetten. Uh, we gaan beginnen bij het begin. Ik denk dat ik voldoende in beeld heb. Deze zet ik toch nog even uit. Ik Kan straks nog even een toepassing zijn. En ik ga door mijn foto's heen stappen. Ik ga even iets inzoomen. En ik ga kijken waar ik ben. Ik loop hier uh, van dit pad... Nou, ben, ik best, ben ik hier op beland, op dit pad. De afwijking van hier naar daar zal ongeveer twee meter zijn. En dat is de verwaarloze met gps. Uh, hier heeft hij het pad gevonden. Hier loop ik om het pad heen. Je ziet hier dat hij een links bochtje maakt. Dat hij in dit geval om deze boom uh, heen gaat. Die boom is mooi in beeld te brengen door de Vue Shade aan te zetten. Deze boom is dat. Dus hij zal hier tussendoor lopen, het pad. En dus kun je hier ook een beetje zien. Dat hier het pad loopt en niet daar. Dus zouden we zouden al dit kunnen aanpassen. Dat het hier ongeveer heen loopt. We zetten hem eruit en we zetten die eruit. En we gaan langzamerhand gaan we het juiste pad op. We lopen naar de grote weg. Of nou, in ieder geval de weg waarop auto's mogen rijden. Uh, we zouden kunnen kijken uh, hoe dit uh, getagd is. Het zal waarschijnlijk deze weg zijn. Uh, een beetje lastig. Ik koppel deze ook even los. Ik zet die iets kleiner daar neer en die zet ik iets groter daar neer. Ik sluit iets naar links toe. Dat we toch een beeld hebben wat we willen zien. En dat we hier kunnen zien waar we zitten. Uh, hij zegt nou dat hij bij deze foto is. En dat klopt ook wel, want hier hebben we de kegel. En dat is deze kegel. En we lopen er eigenlijk omheen. En de afwijking is hier 4 meter. En ook weer te verwaarlozen met betrekking tot GPS. Waarschijnlijk heb ik net mijn GPS aangezet van de, de, de, de, de, de, de fotocamera. Het is een GoPro, die geolocated is. En hij zal in eerste instantie even zijn gps moeten bepalen waar die precies staat. En dat is in het begin nog wel uh, ja, behoorlijk uh, afwijkend. Een klein stapje. We zijn hier aangekomen op dit stukje weg. En we zijn op dit moment hier. Uh, we kunnen kijken hoe die weg getagd is. De weg is al volledig getagd. Het is highway service. En de klopt op wel, want hij gaat naar de parkeerplaats. En neem is molenstoet weg. Dat is ook mooi, want dit is de Hengeloosweg en dit heeft dus een echte naam, de Molenstoetweg. Er zal ongetwijfeld een verkeerd straatnaambladje staan. En we stappen hier verder. We zijn hier aanbeland op het fietspad en we lopen hier op het fietspad. En de foto waar we nu bij aanbeland zijn is deze foto. We zijn hier linksaf gestapt. En dan gaan we verder. Even snel er doorheen. Want ik wil eigenlijk laten zien. Ik zal even uh, verder spoelen tot ik het puntje bevonden heb. Ja, we lopen hier het fietspad af. We gaan hier over dit uh, olifantenpaardje gaan we rechtsaf. En we gaan... Het olifantenpaardje staat er trouwens niet op. Even kijken als ik Strava aanzet wat hij dan doet. Ja, en bij Strava staat hij er wel op. En waarom? Dit is ook het motorbikepad. Uh, die loopt ook die kant op. Dus die motorbikers hebben allemaal die gpx geüpload naar Strava toe. Dus de, dat is behoorlijk oververlicht, zoals je ziet. Uh, ja, we gaan verder. We stappen de weg over. En even kijken. Ja, we hebben hier de zandweg. Ik ga de zandweg even aanraken en Strava ga ik even uitzetten, omdat. Is veel te helder vind ik op dit moment. En we zien hier een mooie zandweg. Die zandweg is als volgt uh, door de volgende keys gekregen. Highway is track. Klopt, het is een zandweg. Maximum speed is 60. Name is Slagmansdijk. Smoothness is intermediate. Surface is sand. En omdat het een trek is, is de track type grade 2. Wil je weten wat grade 2 nou inhoudt? Dan ga je met de rechter muisknop. Ga je de wiki erbij halen? Dan heb je hier een visueel gezicht. Grade 1 is een, echt een behoorlijk harde weg al. Een solid een weg. Ik kijken of de het, het Nederlands. Ja, ik weet een Nederlandse versie. Altijd makkelijk. Een vaste uh, ondergrond. Meestal met verharding beton of asfalt. Een zwaar verdicht materiaal. Grade 2 is uh, voornamelijk vast. Met steenslag en klei. Grade 3 is half vast. Dan zie je ook twee sporen. Grade 4 is voornamelijk losse grond. En grade 5 is uh, uh, zoals bijvoorbeeld een, een, een, een pad dat echt wel losse zand heeft. Maar dan heb je een indruk hoe je op een gegeven moment bij highway is komt. En dan de track type via de F1 toets. Dus rechter muis af. Rechtstreeks F1. Goed, we zien hier ook dat de motorbike route hier overheen loopt. En dat kun je ook wel weer zien. Want als je Strava aanzet dan zul je zien dat het boem. blijk een, een hele kanon van uh, licht uh, geeft. Uh, veel uh, spotters heb ik al gezegd. Uh, uploaden hun data naar Strava. En daar kunnen wij mooi gebruik van maken. Hier heb je dus de breedte van het pad en voor de brandweer is dit misschien wel aantrekkelijk. We kunnen hier namelijk bijvoorbeeld, in plaats van emergency, yes, je mag een auto komen overigens, maar stel voor dat je wil weten hoe breed het pad is, dan zeg je op een gegeven moment... Uh, uh, met de optie Width van breedte kun je met Alt A een tijd toevoegen, Width is 4 meter. Als het nog 4,20 meter is, gebruik dan de punt als separator. Dus ik noem maar iets 4,2 meter. Met de rechtermuisknop gaan we toch nog eventjes naar de breedte toe. Dus we gaan naar key width, de breedte. De breedte van het pad. De lengte is de afstand. De hoogte zou ook bepalend kunnen zijn. Stel maar voor dat er een boom overheen hangt. Is ook een, een mogelijkheid om een obstakel te tekenen waar een brandweerwagen niet langs hoeft kan rijden. Op dat moment ook niet langs genavigeerd wordt. Dan zou ook met barrier kunnen. Het ligt er een beetje aan of die het over de weg heen ligt. Of dat hij er overheen hangt. Uh, ja, hier in ieder geval kunnen we dus zien dat uh, de punt als, uh, als uh, separator gebruikt moet worden. Uh, en zo kunnen we op een gegeven moment uh, de tag in plaats van emergency ECS yes gebruiken door de breedte ook toegankelijk te maken. Stel nog voor dat je een ander pad hebt. daar komen we straks nog tegen. Dan zou je dat kunnen toevoegen. Goed, we gaan verder kijken naar het volgende punt wat interessant zou kunnen zijn voor het tekenen van brandweerpaden. Hier heb ik een leuk punt. We lopen hier dus nog steeds op hetzelfde pad. 4,20 meter breed. Stap iets verder. En we zien hier rechts een paadje. Het is van de Boswachterij Ruurlo. Achterhoek Boswachterij Ruurlo. En we mogen hier vrij fietsen en we mogen wandelen op de paden. Er staat hier waarschijnlijk dat de hond aangeleid moet zijn. En dat je, uh, ja, nou ik, ik kan hier niet precies lezen wat er staat, maar er staan een aantal restricties. Het is in ieder geval opengesteld voor het publiek. Het is een particuliere grond, waarschijnlijk van Staatsbosbeheer. En uh, ja goed, het is allemaal details. Hier heb je een pad dat smaller is dan 4 meter. Dus hier kan een brandweerauto niet rijden. Ik zie ook nog een ding: dat hier een uh, pad loopt. Met uh, tracktype is grade 5. Nou, die tracktype hoort niet bij dit pad. Die hoort alleen maar bij een trek. Stel maar voor dat dit een trek zou geweest zou zijn. Dan kun je tracktype gebruiken. Maar bij pad gebruiken we eigenlijk geen tracktype. Dus ik zal deze op weg gooien. Nee, dat doe ik nog niet. Ik ga eerst uh, respecteren wie dat gedaan heeft. Uh, door te gaan kijken wie dat aangebracht heeft. Dat moet ik eventjes zien. Als ik de historie, heb ik een standaard button voor gemaakt, uh, opvraag van dat pad wat ik geselecteerd heb. Dan krijg ik de volgende gegevens. Oh, dat is leuk. Ik heb dezelfde dus pad ooit aangebracht. Eh. Uh, en ik heb zelf waarschijnlijk grade 5 gebruikt. En dat wil zeggen dat het niet juist is. Dus ik kan mezelf corrigeren en ik mag altijd verbeteringen aanbrengen. Dus ik ga even zeggen: grade 5 haal ik weg. Het is een paard en het is een. Uh, de, uh, even terug. Uh, oh ja, wit width is 1 meter. Uh, wat zal het zijn? 1,20 meter 20. 1 meter 20 is de breedte. Dat wilden we dan als eerste we toevoegen. En dan nou kunnen we via de. Uh, Dekking. normaal gesproken als dit netjes zo hier tussen staat dan kun je dus naar deze uh, functie als je die aanraakt dan kun je nog verder klassificeren als je zou willen je kent de naam van het paardje niet tenminste ik denk niet dat het de naam heeft, het, heeft niet, het ligt niet boven iets dus layer is ook niet van toepassing surface is wel handig om te weten dus in dit geval is het uh, uh, ground mud paved sand Zand nou, vind ik een hele goede. Volgens mij was het ook zand. Smoothness. Smoothness is. Kun je er goed overheen? De roller skates kun je er niet overheen. Uh, dunne wieletjes kunnen er niet overheen. Wheel city bikes. Ja, nou, scooters zie je ook nog niet rijden hier. En een city bike ook niet. Een tracking bike. Nou, die zou er wel overheen kunnen. Uh, oh, ik denk wel dat hier. Light duty off road. Heavy duty. Nou. Horrible, het is een horrible, je gaat er niet met een normale fiets fietsen. Dus ik vind op een gegeven moment, nou, very bad. Ja, ik vind dit ook wel een, een, een goede, het nou ja, klinkt een beetje raar, maar volgens de tagging zou het kunnen. Uh, we kunnen ook zorgen dat, dat die helemaal niet getagged wordt en dat de it, smoothness niet van toepassing is. Uh, we gaan niet omhoog of omlaag, is incline. Uh, de breedte hadden we al ingevoerd. Sex skills en motorbike skills zijn allemaal niet voor toepassing. Die kun je allemaal invullen als je een klimtocht hebt. Is een sex skill is heel goed voor toepassing. We leeft niet in Oostenrijk, ook niet in Limburg. Dus ja, hier gaat het allemaal op zijn leien dakjes. Visibility. Ja, hij is goed zichtbaar of niet? Gemiddeld, het is een paadje wat goed zichtbaar is. Intermediate zou je hier kunnen invullen. Ik Doe het in dit geval niet. Voort, uh, uh, nou dan komen we eigenlijk op de standaard restricties. Uh, een paard mag een, uh, de, de standaard restricties, uh, die is een link voor. Die zal ik in de, uh, in de omschrijving ook wel bijplaatsen, dat je daar op naartoe kunt. Wheelchairs, er kunnen geen rolsto rolstoelen, dus die zou ik nog neer kunnen zetten. Dat er geen rolstoelen, ik zal even de foto nog even bijpakken. Even zien. Uh, en apply images en even kijken waar zijn mijn foto's de foto krijg je weer in beeld door een foto aan te klikken we waren iets verder dan dit even kijken ik ga even weer terug naar de instellingen we waren hier aangekomen dat er geen kon dus konden komen ja, die kunnen wel komen dus dat lag ook vrij dat moet iedereen zelf weten, dus met de naar kwassen. Uh, fietsers mochten er wel komen, had ik gelezen op de bordjes. Aan de andere kant, dat is de standaard tagging uh, voor... Uh, ja, het is uh, eigenlijk uh, bicycle permissive. Want uh, eigenlijk mag er niemand komen. Maar het is toegestaan uh, voor uh, fietsers en voor wandelaars. Dus food permissive en ook uh, bicycle uh, permissie. Skiën doen we er niet, snowmobile doen we er niet. Honden mogen er komen, mits least, dus aangeleind. Uh, als ze niet aangeleind uh, hoeven te worden, dan zou je kunnen kiezen een andere techniek. Maar honden moeten aangeleind zijn. En ik weet niet zeker of de paden mogen komen. Ik geloof het niet, want die stonden niet op het bordje. Uh, als we nu de uh, preset die we hebben ingevuld bevestigen. Dan zul je zien dat er een aantal bij zijn gekomen die we net hebben toegevoegd. Dus we hebben track type hebben we weggehaald en een aantal andere hebben we toegevoegd en dat zou je hier ook nog kunnen bekijken. Grade 5 hebben we weggehaald en die andere kleur die hebben we allemaal toegevoegd. En deze is eigenlijk wel van toepassing, want 1,2 meter, ja daar past geen brandweerauto tussendoor. Want ongetwijfeld zijn er twee bomen die gewoon te smal zijn voor een brandweerauto. Ik ga nog een leuk plekje opzoeken wat interessant zou kunnen zijn voor jullie. Nee, nog niet. Ik ga iets, uh, uh, iets laten zien. Gaan we ga terug naar de layer? Dat de gegevens uh, van uh, OpenStreetMap weer in beeld komen. Ik zie hier namelijk dat mijn foto's iets anders lopen dan het pad hier ligt dit wil ik wel uh, voor mezelf uh, beter in kaart uh, brengen uh, Strava Strava zie je dat hier ook meerdere gps tracks zijn geüpload en omdat fietsers er niet zoveel komen omdat hier de motorbikepad pad ligt uh, maar het uh, loopt inderdaad loopt gewoon hier hier overheen en nou heb ik nog een trucje Door deze layer aan te schakelen, kunnen we tussen de bomen doorkijken. Je ziet hier namelijk dat hier sloten liggen, greppels, en ligt precies tussen die twee greppels door. En hij sluit hier aan op deze weg. Zo, en als ik die ietsjes opschuif, ja, dit is, allemaal, dit is allemaal gevoelwerk. Je ziet wel wat er gebeurt als je iets oppakt. Uh, um, ja als je iets verkeerd gedaan hebt, bijvoorbeeld die noot heb ik verkeerd gedaan doe ctrl z undo dan gaat hij op dezelfde plek en als je dubbel ctrl z doet dat doet hij ook de voorgaande handeling die gumt hij dan ook uit maar ik wilde dus het pad even op de juiste plek positioneren en dat is me nu al redelijk gelukt goed uh, dan ga ik wel naar het volgende stukje dan komen we van het smalle paadje, gaan we een iets bredere weg in. Die loopt hier haaks op, ik ga rechtsaf, zoals dus je ziet, ik kom van deze kant en ik ga rechtsaf. Als ik recht doorgelopen was, kwam ik op de, de zandweg uit. De HWS-trek op de karsendiek. Uh, ik ga het paadje daarvoor, uh, voor ga ik rechtsaf. En je ziet hier toch een breekpad, dat behoorlijk breed blijft. Dus ik ga deze, ga ik ook omteggen als ik die selecteer met Alt A. Ik zeg hier, de breedte is, nou, dat zijn 3,4 4 meter. Ik weet helemaal niet hoe breed een brandweerauto is. Maar ik schat dat die 1 uh, meter of 3, 2,4 meter nodig heeft om er doorheen te kunnen rijden. Uh, dat is hier wel. Mocht het zijn op een gegeven moment dat er obstakels zijn, dan is het wel interessant om die obstakels ook uh, uh, in kaart te brengen. Stel maar voor dat er een boom omgevallen is. Ja, die kan er wel een tijdje bij liggen en dan kan een brandweerauto er niet overheen. En dan zou je dus een boom staan kunnen taggen die over de weg heen ligt. Maar je zou ook dat stukje weg iets, iets smaller kunnen maken, nou het is niet een smalte van de weg. nee dat, dat is, Dan zou je die als berger moeten aangeven dat er een boom over de weg heen ligt. En dat kun je taggen als een slagboom. Maar uh, ja, er zijn volgens mij zijn er ook nog andere mogelijkheden. Uh, we zien dit is ook een mooi breed pad. Het lijkt wel of het een brandgang is, dat voor de brandweer is uh, onderhouden, dat de brandweer een goede aanrijmogelijkheid uh, heeft. Maar dat kun je aan de buitenkant niet zien. De brandweer zal hier beter over kunnen oordelen dan ik dat kan. Hier loopt het iets smaller. Maar het is nog steeds wel zo'n 1,5 meter breed, schat ik. Tenminste, ik zie nog geen problemen dat er een brandweerauto er niet door kan. Hier zou je nog een probleem kunnen krijgen, maar ik denk dat dit ook wel 3,5 meter breed is. Dus ik ga er gewoon vanuit. Uh, ja, we komen hier op de uh, grote Slagmansdijk uit. En dat binnendoorpad zou dus uh, genomen kunnen worden, de brandweer. Ik zoek weer even een volgende punt op waar we verder kunnen gaan. Dat was al vrij snel. Ik loop eigenlijk de weg over en ik ga het volgende pad in. Er staat haak op de Slagmansdijk. En ik loop ook, want hier loopt de Slagmansdijk. En hier lopen wij, wij gaan rechtsaf. Je ziet dat het pad nog geen meter breed is, dus ik ga hem aanpassen. Hier staat Access Private. En het private komt omdat uh, waarschijnlijk uh, ja, ik zeg private vind ik niet. Ja, misschien is het wel zo. Het is een privéterrein, inderdaad. Ik denk dat de persoon die dit heeft omschreven dat het perfect gedaan heeft. Hij zegt ook dat het bicycle permissive is, waar we het straks over hebben gehad, dat een hond daar aangeleid mag lopen, dat een paard is, dat er geen uh, paarden mogen komen. De sex scale is hiking is. Dat is een beetje. Ja, nou ja, ik zou deze niet doen. maar... Wat is sexkale, dat zal je laten zien. Sexskill is een, een, een uitdrukking waar berghikings uh, mee uh, getagd worden. En we hadden gezien dat het getagd was als sexkale is hiking. En wat is sex skill is hiking? Uh, dat heb je onderverdeeld in T1. Dan heb je nog uh, T1 is de makkelijkste manier uh, Mountain hiking. Demanding mountain hiking, alpine hiking, alpine, demanding alpine hiking en difficult alpine hiking. En dan ga je van T1 naar T6. En dit is de sexkill hiking die wij hebben. T1 is ja, gewoon bospaadje, maar dan wel uh, de manier uh, uh, dat er bergen zijn. En dat is hier niet het geval. Dus persoonlijk zou ik het niet doen. Ja, het kan. Sexkill hiking. Smooth is intermediate. Surface is ground. En de trial visibility is goed. Want het pad is goed zichtbaar. Ik ben toch wel benieuwd wie dat het getagd heeft. Uh, GRI heeft dat, uh, de weg aangelegd in 2012. En de... is, uh, is een Highway Path. En van Highway Path is die aangevuld door Dick van der Hoven. Die heeft alle andere... Tags erbij gemaakt. En uh, Dick Kennedy, die doet dat heel secuur. En die zal er wel overwogen. Skill hiking heeft neerge hebben gezet. Want dat zal hij structureel ook doen. en Persoonlijk gebruik ik deze minder, maar ik uh, respecteer het zeker dat het gebeurt. Uh, we gaan even verder kijken in het pad. We hadden uh, nog niet toegevoegd dat de width, uh, width is 1,1, nou, gewoon 1 meter. Ik denk dat 1 meter voldoende is. Wid is 1 meter. Dus we hebben zelf nu een toevoeging gedaan van de breedte. Hebben we nog niet geüpload. Er is nog geen chase set aan gekoppeld. En ik heb in ieder geval op dit pad heb ik de breedte nu 1 meter neergezet. Dat je niet geroteerd zou kunnen worden door live op over dit pad. Of je moet eruit springen en wandelend gaan. Uh, we gaan even verder zoeken. Of er nog wat interessant is. We hadden net gezien dat het uh, vrij snel ging. Ik uh, zou nog kunnen overwegen om het pad iets uh, beter te positioneren. Je ziet hier de BGT heeft ook uh, het pad al een keertje uh, in kaart gebracht. Uh, die zal wel redelijk goed klappen. Ik kan nog eventjes de Strava layer aanzetten. Zodat die op de achtergrond staat. Zodat je goed kunt zien dat het geen... Uh, de zinsel is van de BGT dat hier het pad loopt. En we gaan hier een bochtje om. En als ik het pad selecteer, dan krijg ik dit weer in beeld. En ik zou het kunnen sluiten, maar dat doe ik niet, want ik wil het on top hebben staan. En deze maak ik iets kleiner, zodat het iets beter in beeld komt. Goed, we gaan verder. We gaan verder met de tocht. Ik zou hier uh, van dit pad, waar we nu zijn, we zitten nu, uh, we, zien we zitten nu, we zitten nu in de bocht. De bocht naar links, dus we gaan waarschijnlijk linksom dadelijk. Ja, inderdaad, we gaan linksom. En we komen hier op dit pad uit. En hier staat bicycle yes, en het is een mooi breed pad. Uh, Foot is yes. Uh, highway is pad. Uh, Wit is uh, 4 meter. Gaat ik zo. Dus die breedte zit er weer in. Want het lijkt me wel een weg waar je gezoek kunt rijden. Ook al mag je er niet rijden. Hier staat ook niet dat je met een auto hier mag komen of met een malta. Maar de breedte is 4, dus live op. Doe je best en roteer hier maar over. Ongetwijfeld weten jullie hoe dit geprogrammeerd zou moeten worden in jullie programmatuur. En dan gaan we verder. Uh, ja. Uiteindelijk is het een uh, uh, highway is track vind ik. Uh, en de trektijd is create 3. Het is niet echt vaste grond, maar het is een, een redelijk doorgaanbaar pad. Uh, ik ben nog even Respecteren naar de gebruiker die dat gemaakt heeft. Uh, Highway is baat. Oh, ben ik zelf geweest. Uh, uiteindelijk is de trek, vind ik, bij nader inzien. Dus ik maak een verbetering. Maar het respect naar mezelf toe is groot. Dus ik wil wel, wel zien of ik uh, andere mensen misschien niet te kort doe. Uh, dat ik er wel overwogen wil uh, beslissen. En als ik mezelf moet corrigeren, doe ik het gelijk. Even kijken. Ja, we gaan gewoon even een stukje verder nog. Je ziet hier dat hier ook weer het uh, motorbikepad loopt. Veel blauwe veel gele licht of groen wat is het. En dan zie je we kruisen dadelijk op dat motorbikepad. We zitten nu midden op de kruising. Hier uh, komen ook de motorbikers langs. We zullen van deze kant afkomen, vermoed ik komen van links. En dit is uh, even kijken. Dit is het motorbikepad. en wij lopen hier over dit pad en dit is het motorbikepad. En die ligt nog net niet helemaal mooi, dus ik zou hem nog kunnen bijschaven. Dat hij weer goed gepositioneerd gepositione is. Die noot haal ik even weg, want die staat er dicht op die andere noot. Die ook, die ook, die ook en die ook. Het is een recht stukje weg. En Zodat het beter op elkaar aansluit. En dit loopt al redelijk goed. Hier komen we weg. Daar komen wij vandaan. En een beetje een drukke kruising. Hier staat nog een bankje. Je zou het bankje kunnen taggen, doen we nou niet. Dit uh, is een hele oude bank, een betonnen bank, zie ik. En we gaan weer verder, waar we gebleven waren. We zitten inmiddels, zitten we op deze foto, op dit pad dus. Bicycle is yes, food is yes en highway is part. En in principe hoeven deze uh, er niet op, want highway is part. Ik ga hem er toch even bij pakken. Dit is de wiki-pagina van de Access Restrictions in Nederland. Dat wil zeggen dat we beginnen bij een pedestrian. Pedestrian is een uh, ja, wandel-voetgangersgebied, uh, meestal in steden waar winkels staan. Daar mogen geen auto's komen. En er is een brede ja, doorgang. Waar op een gegeven moment uh, uh, ja, een voetgangersgebied. Ook met een bod aangegeven als voetgangersgebied. Voetgangers mogen daar dus komen. Dat is toegewezen met een bod. Uh, en uiteindelijk Footway is ook uh, toegewezen voor een, uh, een, uh, uh, een voetganger. En dat is ook meestal aangegeven met een, uh, een bord. Hoeft niet. Uh, dit is een stoep. Een stoep heeft vaak een stoeprand. Als die parallel aan de weg ligt, taggen we hem niet. Ligt die los van de weg omdat er een bomenrij tussen staat. Dan kunnen we, als er een stoeprand aan zit, het ook als foodway taggen. En anders doen we het gewoon als paard. Uh, fietspad. Ridalway is voor de paden, Busway is voor de bus, uh, busvervoer. En we zijn hier bij paard aan beland waar we het over hadden. Mag, mag er mogen geen uh, uh, uh, trekkers komen, taxi mag er niet komen, bus mag er niet komen, toeristbus niet, uh, vrachtauto's niet, goederen mogen er niet komen, uh, de go goederenvervoer mag er niet komen, een motor niet en een motorcar niet. En dit is eigenlijk de, de combinatie, uh, hoe heet dat ook alweer, even zien. Ja, volgens mij is het motorcar, is deze combinatie samen. Dus motorcar is, is uh, snel verkeer, zeg maar. Nou, snel verkeer. Uh, een gemotoriseerd verkeer, moet ik zeggen. Ja, dat is het goede woord. Paard. Mogen mopeds komen. Wat is een mo moped? Een moped. Eigenlijk een uh, uh, valt mij Duitse uitdrukking, maar dat zie je dadelijk wel. Moped staat voor. Hm, ik kan het zo snel niet vinden. Dit is een moped. Een Solex, denk ik. Ja, dat is Zolex. Solex mag er komen. een Mofa. Uh, dat is ook een leuke uh, gaan we ook even naartoe fietsen. Mofa, uh, dat heet uh, Motorcycle or Bicycle. Dus Motorcycle of en Dit is een Duitse tag die eigenlijk uh, uh, ver, uh, verengelst is uh, in de uh, OSM-taal. Komt niet veel voor, maar motor, uhm, motorcycle en vaarraad. Ja, dat is in ieder geval een... een, een, een um, Mofa's. Mofa's, dan komen we weer op dezelfde ding. Moped, nou, wat nou het verschil tussen een mofa en een moped is, ga ik nu niet over discussiëren. Ik vind het niet zo interessant. Euh, wat ik wel interessant vond, is deze access restrictions. Dat er een uh, moped mag komen. Dan mag een mova mag er komen. En een carriage. Zeg maar zo even niks. Toch wil ik weten wat het is. In dit geval. Om een beetje wegwijs te maken. Een carriage is een, uh, een paardenwagen. Paad en wagen. Moet ik zeggen. Dus een paad en een wagen. En horse. Dus een losse. Uh, een paard met een berijder, ja, een losse paad met een berijder, die mogen er standaard niet komen, ja, sorry, wel komen. En bicycle mag er standaard wel komen. Stel nou voor dat er geen uh, paad mag komen, omdat het privéterrein is en het uh, is access is uh, private uh, uh, uh, en een bicycle is uh, uh, permissive en uh, uh, uh, wandelaars is ook permissie, permissie uh, op dat moment uh, voetgangers mogen er komen op een paard dus deze mogen er komen, een fietser, een paard en een voetganger en zo zul je zien dat de primary, primary uh, secondary, tertiary, unclassified, residential, living street, service, road en track en mogen standaard alle bestuurders mogen er komen al het verkeer mag er zelfs komen, want een wandelaar is geen bestuurder, maar wel verkeer. Ik hoop dat jullie deze link gaan onthouden. Uh, als ik kijk krijg en het niet vergeet, zet ik deze link ook in de omschrijving. En dan weet je in ieder geval dat deze pagina bestaat, zodat je niet hoeft te twijfelen of je uh, moped er wel bij moet zetten of niet. En standaard zijn er een hoop uh, uh, toegangs uh, restricties zijn er bepaald. En daar is dit tabelletje voor. Dat wilde ik je even laten zien. Dan gaan we weer terug. Uh, we zijn nog steeds op dit pad aangekomen. En we hadden hier ook nog geen breedte neergezet. En die breedte is een hele andere voor jullie en hij is 1,2 breed ongeveer. En we kunnen hier ook nog die smooth nurs en zand uh, toevoegen, maar dat we gaan niet alles perfect taggen, ik laat gewoon een aantal dingen zien wat de handigheid is voor het filmpje en voor jullie. Even kijken. Mijn vrouw loopt er ook nog, zo te zien. En het blijft continu 1,2 meter breed en ik heb nog steeds hetzelfde pad en het is al redelijk goed uitgelijnd. Dus dat laat ik ook zo, maar je kunt dat dus als hij echt uit het lood loopt, kun je hem aanpassen. En we gaan verder. Stel nou voor je komt een boom tegen waar je niet overheen kunt met de brandweerauto. Ja dan tek je dat als uh, zijnde de, de hoogte dat die niet toegankelijk is voor jullie. Niet maximumheid maar gewoon de height. Dus de hoogte wat uh, door, onderdoor kan. Uh, zodat uh, een maximumheid is met borden aangegeven. Een height is niet met borden aangegeven. Dat is gewoon maximale, de maximale hoogte. Wie daar op dat moment uh, is in werkelijkheid. Dit is uh, een smal paadje geworden. Maar de breedte van het pad is nog dus steeds 1,2 meter. En we komen hier uit op het zandpad. En dat is dit pad. En we gaan hier rechtsaf. Ja, je zet naar links kijken of er niks aankomt. En we gaan rechtsaf. En dat is deze lijn die hier ligt. En er staat ook netjes... Highway is track. Track type is grade 3. En foot is yes. En dat uh, no, is ook niet relevant, want uh, yes, we kunnen er gewoon af. Ik zal nog even kunnen kijken wie dat erop gezet had. In eerste instantie heeft Gri via de path toegevoegd in 2010. Uh, hij was gepositioneerd uh, uh, met deze node ertussen uh, door IJs, IJs B. Een Commodore heeft er uh, nog wat aan gedaan. En dat ben ik zelf. Even kijken wat heeft hij dan gedaan. Uh, hij heeft waarschijnlijk ook ooit een nood weggehaald. Nou ja, goed, dat kan. Nou uh, die hier gezegd Great Drie en de track is normaal gesproken ook toegankelijk. Even bekijken ook. Uh, als we naar uh, uh, die restricties gaan. Even uh, zien waar is die gebleven. Heb ik hem nog open staan. Ja, hier is die. En als ik de track pak, dan mag eigenlijk alles mag er komen. Mits er geen borden staan. Nou, ik heb niet gekeken of daar borden staan, maar Uiteindelijk, we kunnen even kijken, als ik hier vanuit hier kom, nou goed. Ik neem ook aan dat hier alles mag komen. Uh, daarom is die, stel nog voor dat er geen uh, auto's mogen komen, Dit is, is een Motor, motor Vehicle. Uh, dus dat is de verzamelnaam, Motor Vehicle. Nou, oh, in dit geval weten we dat niet, dus ik haal hem weer weg. En... De breedte is 4,50 meter. 50, schat dus ik zo. Nou, ik denk wel 5 meter. Nee, je kunt niet met niet meer langs. Nee, het is dus, uh, nou, 4 meter. 4 meter. En we gaan verder. Je ziet dat ik ook uh, gebruik maak van uh, in dit geval. Uh, App Osmand, dit staat voor OSM, OpenStreetMap AND. En AND is de routeplanner die destijds in 2007 alle wegen beschikbaar heeft gesteld voor uh, OpenStreetMap. En daar is OpenStreetMap alleen al in Nederland vrij groot op geworden. En de weg is netjes uitgelijnd. Daar ligt ietsjes, ietsjes, uh, nou, er ligt perfect uh, hoe de BGT hem ook ingetekend heeft. Uh, ik kan even de slaven even uitzetten, zodat je het ook ziet. Hij ligt perfect. Nou, dat is niet helemaal perfect. En ik zou ietsjes naar links kunnen. De berm is hier ook opgenomen, zoals ik zie. En deze ligt hier zo. Nou, goed. Dat is een beetje een tik. Dat zul je wel uh, merken als je zelf daarmee bezig gaat. Als je op een gegeven moment dit iets uit het lood ziet liggen, dan ga je hem ietsjes uh, in het midden leggen. zodat je op een gegeven moment uh, de, de wegligging weer juist hebt. De Asligging weer juist hebt. Hier ligt nog een mooi bochtje. Dat ook mooi op, het, uh, op de kaart terechtkomt En goed genavigeerd wordt. Hier ligt er eentje. Op, die voel ik eventjes te weg. Die, die noot. En die vind ik ook overbodig. En. Hier. Gaan we gewoon in het midden van het pad liggen. Hier precies hetzelfde. En als ik. Strava aanzet dan zul je ook zien. Dat het er al. Oh, ik zit nog steeds in de berm te, te fietsen, want het ligt werkelijk hier. En die ligt ook werkelijk eh, daar. En dit is de berm. En die ligt daar. En die ligt daar. Ja. En dan gaan we weer verder. Deze komt hierop uit. Ja. Ik doe het even in de sneltreinvaart. Misschien gaat alles veel te snel, maar die handigheid die krijg je later zelf wel. Ja, die bocht erin. Nou, dan ligt een stukje weer perfect erbij. Hier de groep water zoals je ziet, uh, zou je kunnen tekenen als je uh, ja, daar behoeftes aan hebt. Die schrijven iets naar boven en we gaan weer verder. Ook hier, oh dat is leuk, uh, de letterzetter is een kever. Die heeft de boom aangetast. Die zijn ze aan het weghalen. Het kevertje die gaat tussen de bast zitten en dan gaat de boom dood. Ja. En we gaan hier linksaf. We gaan linksaf. Welke weg is dat? Die weg. Dat kan ik me niet voorstellen. Ik zie dat het, die weg helemaal niet ligt. Die ligt helemaal niet open maar Dat is interessant. We gaan even terug. We hadden hier gezien dat we de weg overstaken. Dat is deze weg. Een classified weg, 60 km per uur. Neem voor een hoek. Het is van asfalt. Ik zou kunnen kiezen dat ik zelf deze weg. Het is asfalt. Hier dan bijzet. Zodat je. Ook hier kunt zien en, en netjes kunt, uh, kunt zien dat het de verharding is. Ik steek de weg over. Ik ga toch nog even straven aanzetten, zodat ik een extra hulplijn heb. En dat klopt, want uh, het pad ligt er wel, maar die is een beetje uh, uit het lood geslagen. Uh, en, en zodoende ga ik even een ander trucje laten zien. Ik sluit even de foto en ik sluit even de tag memberships. Die zet zich ze hier nou weer tussen. En ik ga even de meetliniaal pakken. Als ik hier een noot neerzet, eh, van hier naar daar, dan kun je de afstand meten. De afstand is 11 meter. Dus hij is 11 meter ligt. Nou, ik zit nu aan de verkeerde kant, zie ik. Hier loopt het pad. Die noot bestaat al. Als ik hier nou A indrukt, dan pakt hij hem op van dit punt. Zullen je zien dat de dadelijke lijn verschijnt. Oek A. Zie je dat? En als ik die verbinding hier naartoe leg, en hier tussen gemeten meten, dan meet hij deze afstand. Van hier naar daar. 26 meter. Dus het pad ligt, dan doe ik het weer verkeerd. Uh, G betekent losmaken van het lijmen. En het werkelijke pad ligt hier. En ik selecteer nu de lijn. 15 meter uit het lood. Nou, ik vind dit, ja. Om netjes te taggen, vind ik dat die gewoon aangepast moet worden. En ik ga hier alle noten even oppakken. En verschuiven naar de juiste positie. Die hoort daar te liggen, die wordt daar te liggen, die wordt daar te liggen, die wordt daar te liggen, die wordt daar te liggen. Daar. Dit is een, uh, een, uh, een noot die is van de, uh, van de, van de bomen, uh, van, de, uh, van het bos. En dat uh, is ooit geïmporteerd in uh, 3D shapes. Deze noot had ik nodig om op te pakken. Deze noot heb ik nodig om op te pakken. En ik fiets zo een beetje onder het praten door. Een beetje een bocht erin. En nou een oh, dan pak ik hem op. En dan zegt hij van je hebt nou de hele weg opgepakt, dus je het de hele weg versleept. Vind je dat goed of vind je dat niet goed? Nee, dat ging onbewust. En ik vind ook dat ik de volgende keer ervoor gewaarschuwd moet worden. Dus ik laat deze laat ik aanstaan. En ik doe undo move. Dan zul je zien dat hij dadelijk wat de oorspronkelijke positie terug gaat. Want ik had hem per ongeluk had ik hem in zijn geheel, ver, geheel verplaatst en niet alleen een noot. Niet alleen de punts. Nou, die ligt daar, daar, daar. En hier zit er in één keer een haakse bocht in. Dan komen we dadelijk leven. We gaan hier al gaan de boel oppakken. Is een hartstikke leuk paadje. Single track zouden mountainbikers zeggen. Je kan maar één fietser naast elkaar rijden. En tegemoetkomen, verkeer moet je afstappen. En hier kijk ik even naar links, waarschijnlijk. Hier zie ik op een gegeven moment water. En dat is dit water. En als ik hier de contouren aanklik, dan zul je zien dat hij zegt dat ik het bos beter heb gepakt. Ja, maar aan de andere kant, ik maak het eventjes los van elkaar. En die vraag hoe ik dat doe, dat leer ik later misschien wel uit. Dit is in ieder geval het water. En dat is dat gebied. Ik zal even uitzetten wat een beetje ballast is. Zodat je hier ziet dat ik hem losgemaakt heb van elkaar. En ik kan het nog duidelijker laten zien door een filter even aan te zetten: filter. En ik zeg hier uh, uh, dat ik alleen een natural is water in beeld wil hebben. Natural is sterretje, is ook goed. En de rest zet ik even allemaal uit: geotech, images zet ik uit. Uh, de datam laat ik aan. Omtrek schakelijk uit. En je ziet hier op een gegeven moment dat ik alleen nu nog het, uh, het water in beeld heb en de rest allemaal weggefilterd is. Uh, het heet niet verniets En dat betekent dus dat ik deze alle drie de vinkjes aan moet hebben staan. Als ik het andersom doe, als ik deze doe, dat is inverse. Dan doet hij alles behalve het water laten zien. Als hij uitschakelt, dan zie je het water niet. Dus Inverse, de I van Inverse, Inverse filter. Dus Inverse filter wil ik aanhebben, dan betekent dit, filter Mode, R, zeg maar niks. Als ik die aanklikt dan uh, filtert hij alles, en dan ziet hij hier wel dat die lijnen bestaan, maar ik kan hem niet aanraken, ik kan alleen het water aanraken. Als ik deze uitsvinkt dan kreeg ik alles weer in beeld. Maar we hebben dus gezien dat het water in beeld was en het water op de kaart staat. Ik kan het nog beter laten zien door de hoogtekaart te pakken. We zien hier dat uh, hier het water uh, eigenlijk niet zo loopt, maar die loopt, als ik het netjes wil doen, die loopt zo. Ja, dat is ook een momentopname. Ik weet niet precies of het hoog en laag water is, maar dit is een, een contour die uh, op dat moment, uh, toen de foto gemaakt werd, ...die de, tussen de bomen doorkeek, want er eh, zitten gewoon bomen hier. Eh, niet in het water, maar wel rondomheen. Als we de luchtfoto aanzetten, zie je dus hier de bomenrij staan. En die filter je weg door, door de bomen heen te kijken. En dan zie je de bomen niet meer, maar dan zie je wel de greppel liggen. Hier ligt een greppel. Goed. Dan gaan we terug naar het pad waar we gebleven waren. Ik centreer even waar ik gebleven ben en ik zet de foto's even aan. Dat de foto's weer in beeld komen en ik zet uh, de omtrek van de BGT zet ik ook aan. De BGT heeft hier niks in kaart gebracht, dat hoeft ook niet. Mag wel natuurlijk. Uh, maar OpenStreetMap een heeft er wel dit pad in, uh, in beeld. En hier vinden, vinden we een vlondertje. Uh, het is een beetje een drassig gebied hier. En uh, daarom is op een gegeven moment de vlonder aangelegd om er toch fatsoenlijk overheen te kunnen lopen. Die vlonder is niet getagd. Ik ga even zoeken, want ik kan taggen. De wiki heeft ongetwijfeld een tag hiervoor. Dus ik ga naar de wiki toe. Even kijken. En ik ga zoeken op Vlonden. Het kan best zijn dat er ook een Nederlandse pagina is. Dus ik kan zoeken op Vlondel, maar ik weet niet of hij me zo kunnen. Nee, hij zegt nu dat er geen resultaten zijn. Ik ga wel zoeken wat ik weet wat het zou kunnen zijn en ik ga via de inpassing uh, bridge zoeken. Via bridge ga ik verder en dan zie ik hier bridge properties, tag use combination, uh, naming, layers, restrictions, server road outline, object en features. Nou, dat lijkt me nog goed. Hier heb ik dus object en features en ik heb hier, wat we zochten. de boardwalk. Bridge is boardwalk. Ik wil het plaatje even iets verder openen. Je ziet hier een mooie vlonder. En het is bijna dezelfde vlonder, alleen iets, uh, uh, ja, iets, iets mooi laag gelegd, iets hogere poten. Deze ligt meer op de grond, maar het is wel op een gegeven moment een bridge is boardwalk. En waar begint die bridge? Ik ga even weer terug. Hij begint... Hier begint hij en ik heb deze foto geselecteerd, dus ik denk dat hij hier begint. Dat uh, is leuk. Uh, dan gaan we een stukje taggen. Uh, uh, dit is één weg. En die ga ik eigenlijk opknippen. En ik denk dat het de C van cut is. Maar dan ga ik eventjes via de tools. Ga ik dat bezien. Combine way. Nee, het is niet de C. De split way. Als ik de P indruk. Dat doe ik nu. Dan zal die de weg opsplitsen. In één deel naar het andere deel. De verlijming blijft intact. Zoals je ziet. Stel nou voor dat ik de knipschaar zou gebruiken. En dat laat ik ook even zien, zodat je weet wat er gebeurt. We zien de unglue waste. Als ik per ongeluk met ctrl-z even ongedaan maak, dan Ctrl -Z, dat dit één weg is. En Ik ga op die noot staan en ik ga bijvoorbeeld zeggen unglue waste. Nou, zegt hij, This note is not glued to anything. Dus een glue was niet de goede. Disconnect nope from me. Als ik al J. Ja, nou, dit is wel extreem. Maar stel nou voor dat ik deze zou gebruiken. Nee, is ook niet goed. Hij heeft alleen een noot gemaakt. Ctrl J dus undo. Ik zal eigenlijk dat hij de schade erin zet, dat hij hem onderbreekt. Dat vind ik wel even goed om te benoemen. Uh, merge notes, join notes, Unglue glue race. Ik doe het toch even anders. Ik zeg hier: ik heb hem nu opgesplitst in twee wegen. Ik zeg hier: haal deze twee uh, notes van elkaar af door te unglueen. de G. Wat nou in? Ja, dat doet hij ook niet. Ja, inderdaad. Hij zegt nu: Unglueing possible uh, poss possibly affected one relation. Hij kan nou één relatie hebben onderbroken en dat is de route lazenwandeling. En omdat de nood niet meer verbonden is met dit geheel. Dus eh, dan eh, de, er zijn mensen eh, zoals Dick van der Hoven die eh, echt hele dagen bijna bezig is om de relaties te herstellen. Dit vindt hij niet fijn. Want die ziet hij in zijn tools en op dat moment moet hij hier eh, eh, eh, naartoe springen om dit te kunnen repareren omdat iemand anders per ongeluk de weg kapot heeft gemaakt. Er is geen rotering meer mogelijk naar dit pad. Ik ga naar het Ctrl-Z, ga ik het ongedaan maken, zodat ik weer ben gebleven op de positie waar ik was. Dit was één weg. En we gaan de juiste uh, tool gebruiken, de split-way. Als ik split-way doe, dan krijg ik geen uh, melding van dat de weg is onderbroken geweest. En dit gaat dus goed. Uh, bij het ID, als je dit met ID zou doen... Ongetwijfeld dat je hier een, een onderbreking van de routerelatie gemaakt hebt. En gelukkig doet Jossom dat niet. Maar ID helaas wel. Dus dit is hartstikke druk om dat allemaal te herstellen. Om de route relaties intact te houden. Uh, ik ga hem even weer lospinnen. En ik laat het even zien. De laserwandeling, wandeling die loopt dus nog gewoon door. Hij loopt als die selecteer deze relatie. Dan zie je dus dat hij rood op gaat lichten dat dit een relatie is. Met diverse, uh, uh, ja, dit is 6 kilometer lazenwandeling, Stichting Vrijwilligers, nou goed, heel verhaal. Dit is de relatie die hier oplegt op deze wegen. Wat wilde ik eigenlijk nou vertellen? Ja, ik wilde eigenlijk hier de bridge aanbrengen. En die, die brug, die loopt tot en met, want dat hadden we gezegd, dat we er overheen konden wandelen. En we lopen hier, loopt nog steeds, oh, hier is die afgelopen. En hier loopt die af. Dus dat wil zeggen dat iets verder dan hier, zal ik deze ietsjes verplaatsen en deze noot extra ertussen zetten en start die hier stoppen, dan zeg ik dus weer split way of de P indrukken. Zal ik deze noot in één houden, nu de P druk, dan dus, um, splits je die weg, dat die niet meer één gedeelte is, maar twee gedeeltes. En dan ga ik hier op dit stuk wat ik geselecteerd heb, zeg Alt A, which is yes toevoegen. En ik ga hier ook toevoegen dat het um, wat hadden we gezegd? En, eh, kijken. Hadden we gezegd, boardwalk, geloof ik. Ja, bridge is boardwalk. Bridge. Bridge is board. boardwalk. Nou zegt hij, you change the value bridge. In plaats van yes, heb je boardwalk gemaakt. Oh, inderdaad. Want ik heb uh, bridge is yes, eerst gedaan. Maar hij zegt nu van, goh, je wil nog een tag toevoegen. ook met bridge. En nu wil je een boardwalk laten ruiten. Wil je die dan weghalen? Ja, die wil ik weghalen. En dit was een goede waarschuwing. Dus de volgende keer wil ik weer die waarschuwing in beeld. Zeg nu, over, overschrijf de waarde van yes naar boardwalk. Dus je ziet nu dat de boardwalk uh, er gemaakt is. Dan zie je ook dat het een andere icoontje heeft gekregen, een andere kleurstelling, ten opzichte van deze. Hij is nou meer opgelicht, en dat komt meer onder meer door de map paint styles. De map paint styles is hier, en als ik die nou bijvoorbeeld uit zou schakelen, de portlets 2 heb ik altijd aanstaan. dan zie je dus dat die ook een, een andere kleur heeft, in de standaardwaarden van de Jasmine Default. Maar ja, het is in ieder geval een extra tag, is het ten opzichte van die, het blijft een pad. Nou, de vlonder wordt afgelopen. En we lopen een stukje verder. En we hebben weer een vlonder zeg. Uh, die loopt ietsjes zo. Want we gingen een soort bochtje om. Zo. En die loopt zo. En die loopt zo. Ik zou even kunnen overwegen om straf ook nog even aan te zetten. Ja, we worden wel duidelijker van. Hij loopt zo rond. Ja, en ik zou deze iets op kunnen rekken, iets, iets ronder maken. Ja, zo ja. En dan hadden we gezegd dat we nu hier staan en dat hier nog een pad zit. En dat kan ook, want vermoedelijk zal hier ook een sloot zitten. Als je die sloot laat zien, dan zie je dus dat hier een sloot zit. Raar hè? Dat je. Dat je oh, dan verplaats ik alles weer. Ik wilde deze iets opschuiven, want we gaan eigenlijk een recht. De, de sloot over, haaks. Nou, dit stukje ga ik weer met P onderbreken. Ik ga dan met daar P onderbreken, zodat ik een stukje heb. En dan ga ik ook weer zeggen, Dutch is boardwalk. Zo, en dit stukje is een boardwalk. En wat is dit voor moois? Nou, Ja, dit is een forest. Nou dan goed, dat is ooit met 3D shapes op deze manier geïmporteerd. Kunnen heel veel dingen verbeterd worden, maar daar zal ik jullie niet meer lastig vallen. Ik ga even kijken. Ja. Ik zag eigenlijk dat ik die uit zetten. Dat ik hier, eigenlijk hier met Strava weer verder zou kunnen. En deze loopt ietsjes die kant op. En dan loopt die loopt daar. Dat ik een beetje de as in het midden van de weg hou. Ja, dat mooi zo. Nou, ik vind het fantastisch. Ook dit is weer een, een uh, multipolygon uh, van Heide. Uh, we fietsen er even langs heen. We zitten nou hier, we gaan een stukje rechts naar de bocht volgen. En dan gaan we hier links, dat is deze bocht naar links. En dan hebben we hier, even kijken of dat nou een beetje klopt met elkaar. Track type is, uh, het is een uh, uh, highway is pad en track type hoort dat daar niet thuis hadden we gezegd. We zouden nog kunnen overwegen dat dit wel een trek is omdat het een beetje een twee sporen uh, ding is, maar het is niet helemaal uh, uh, goed te zien. Je zit vrij dicht op de bossages, het is één uh, spoor eigenlijk. Maar je zou er wel met een brandweer langs heen kunnen, dus zou je kunnen zeggen dat de wit is een 3,5 en uh, 4 meter is. Ja, dat klopt wel ongeveer. Nou, 3,5 dan. Dan kan de hier ook nog wat tussen doen. Goed. En of uh, de, de smoothness, uh, je zou kunnen overwegen als, als het bad of horrible is. Of uh, uh, dat je dan, uh, uh, als het horrible of bad is, niet roteert over die weg. Omdat je daar wel eens in weg kunt zakken. En het zou zonde zijn dat je dan te laat bij de brand komt. Ik kijk hier even naar links. Het is niet zo dat ik hier op pad loopt. Ik kijk hier even naar links. Nagezien dat ik mijn GoPro op mijn, uh, aan mijn uh, rugzak heb. Aan de voorzijde. Zal, ik, zal die als ik naar links kijk. Zal die ook het weiland in beeld brengen. Ik heb er even een beetje stilgestaan. Ik weet niet of ik er wat gezien heb. Of dat er iets gezien heeft. Uh, het paard. Uh, die zou we eventueel weg kunnen, want dat is overbodig in principe. Ook zou kunnen kijken wie dat dan nou gedaan heeft. Misschien met ik dat zelf wel. Even van het begin af aan. Hier heeft hem weer toegevoegd. Uh, in 2010 en 2011 heeft hij weer aangepast. Heeft hij grade 5 er neergezet. Ja, apart hoort geen grade 5 te staan. Vind ik. Volgens de wiki is dat zo. Ja, goed, er zijn er meningen misschien over verdeeld. Uh, we zien... Nou, uiteindelijk heb ik nu uh, de, ik heb Wichten neergezet, zie ik, dat is helemaal fout. Uh, maar ik heb in ieder geval highway path, heb ik, de, deze twee tags heb ik weggehaald. Die We staan daar niet meer. <coughs> en width ga ik aanpassen naar width. Want het is niet width, dat is de breedte. Width. Goed. Um, ik ga even kijken of ik nog iets interessants heb en dan gaan we de upload doen. Wel interessant. We hadden gezegd dat het ongeveer 3 meter breed was dat de brandweerauto erdoor En Hier komen we tot, tot, tot de ontdekking dat hier vermoedelijk geen brandweerauto kan manoeuvreren. Dat betekent dus dat je uh, de uh, breedte uh, aan zou kunnen passen, maar we zouden ook dit, stuk, dit specifieke stukje kunnen versmallen. Dus dit stukje met P opknippen. Ja, het is niet knippen, maar het is in ieder geval de weg opdelen. En deze noot doe ik ook met P opdelen. En hier zeg ik in één keer, die weg is geen 3,30 meter breed, maar die is 1,5 meter breed. 1,5. In dit geval zal live op. Uh, met gebruikmaking van de breedte zien dat dit stukje te smal is dus alles wat daarvoor zat heeft geen zin om daarover heen te laten roteren dus als hij dit goed getag heeft, dit stukje dat de breedte hier anderhalf meter is dat is al genoeg om hier niet automatisch over te roteren als dat zo geprogrammeerd wordt door LiveUp ik benadruk het nog een keer zo zodat ja, de, de navigator uh, uh, tool, LiveUp die weet ongetwijfeld hoe die zaken moet taggen aan de hand van tagging Want die houden dat echt goed in de gaten. Wat uh, standaarden zijn enzovoort enzovoort. Zodat ze gebruik kunnen maken van die standaarden. En daarom zijn die standaarden ook zo belangrijk. Nog een keer benadrukken op wegen. En standaarden, standaardisatie zeer belangrijk. Om goed te kunnen navigeren. Ik zal hier nog kunnen toevoegen dat de surface cent uh, is. Maar meestal is dat zo met paard. Dus ja, in principe had ik het niet eens behoeven. Dat is ook wel zoiets een standaard is een paard is zand of gras of wat van wat dan ook. Uh, ja, ik ga toch nog een leuk stukje zoeken. Het laatste stukje wat ik u niet wil onthouden is een, heel leuk, uh, een hele leuke situatie waar een brandweer dus niet meer door kan. Stel nou voor je hebt een uh, ja, een pad, maar een behoorlijk breed is net zoals hier. In theorie zou je hier brandweer kunnen rijden. Ik weet niet of het hele pad zo breed is, maar je ziet hier op een gegeven moment een boom. Over de weg. Ja, je kunt twee dingen doen. Hard rijden en dat ding aan de kant knallen. Maar je kunt ook zeggen van goh, hier staat een boom. En de height, de height is uh, nog geen uh, anderhalve meter. 2 ah nee, meter. meter. Dat betekent dus dat als deze uh, tag ingebouwd uh, is in het schema van LiveOp, dat hij niet over dit pad gaat roteren en dat dat ook niet in sprake komt uh, omdat hier een boom overheen zit. Je zou hier ook een barrier kunnen aangeven: barrier. En nou weet ik dat het in eerste instantie lock is. Ik zal hem eventjes aanmaten Want Dat is toch niet bij de standaard dingetjes. Maar als ik naar de wiki toe ga. Even kijken. Ja, als ik naar de wiki toe ga. Dan zie je hier ook een boom overheen liggen. En dit is de tag en als... Barrier is log, dat er een boom over uh, de, het pad heen ligt. En als de, dit in het technisch schema opgenomen wordt, is die ook uitgezonderd van een uh, rotering. Dus barrier is log en de hoogte is anderhalf op dit stuk. En die barrier die heb ik nu op de hele weg staan, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dan moet ik eigenlijk op de nood zetten en we zaten hier, dus ik ga het stukje weggaan en selecteren en nou, ik zie ook dat we op een verkeerde weg het aangepast hebben. En dan ga ik undo undo doen en dan ga ik even kijken waar ik gebleven ben. kan De commando's kan ik uh, tevoorschijn halen, open list of all commandos, ik maak ik even los. En die laat ik even zien, ik heb twee keer een doel gedaan. Deze handeling is uh, uh, teruggedraaid en die handeling is teruggedraaid. En ik zou even met Ctrl Yes weer kunnen uh, activeren en dat ik er naartoe fiets. En ik heb vermoedelijk de verkeerde weg. De breedte is anderhalf en ik ga toch nog eventjes naar deze weg toe, wat hier aan de hand was. Ja, dat was dit stuk. In dit stuk uh, was, uh, had ik per ongeluk ook de lach neergezet. En dat is dus niet het geval. En op de hoogte hier niet van toepassing, maar de breedte is hier van toepassing. De breedte is anderhalf. Dus ik ga weer waar ik vandaan kwam. En dat is waar de boom lag. Ik weet dat het op, uh, de foto tijdstip 10:40 is. Dus ik ga met de pijltjes toeschuiten heel snel erheen. Half tien, een uurtje verder. Ik zal jullie toch besparen. De laatste vijf minuten kunnen we nog eventjes snel weer heen fietsen. 10 uur 35, 36, 37, 38, 39. En dan ga ik langzamer. En op 10 uur 40 hebben we onze boom weer. En deze ga ik sluiten. En we zitten nu op deze foto. En hier ligt de boom dwars over de weg. Dus ik ga met de A-toets, ik mijn mousepointer wijzigen naar, een, naar een, een, een kruis. En met die kruis ga ik op een gegeven moment dubbel klikken op de weg. Dubbelklikken betekent dat hij hem gelijk ook wel loslaat. Met Alt A ga ik zeggen dat de barrier is lock. En hier ga ik ook zeggen dat de height is anderhalf, uh, anderhalf hadden we gezegd geloof ik. Ja. Nee, twee hadden we gezegd. En dan kon er onder doorlopen. Alleen een vrachtwagen zal er wat meer moeten mee hebben. Twee. Dus, oh, ik zet er per ongeluk nog een noot bij. Ctrl reset is undo. Hier is dus de barrier is lock. En de hoogte is 2. Het is deze boomstam die over de weg hangt. Met als gevolg dat de Live Up navigator tool uh, gebruik zou kunnen maken van deze twee tags. Als die op een weg geplaatst zijn, dan moet hij daar rekening mee houden met het navigeren. Dit zijn uh, zo uh, gezegd hoe ik uh, mijn foto's bijwerk. Uh, jullie kunnen die foto's natuurlijk ook maken. Uh, of rijdend of lopend of wat van manier dan ook. Uh, ik upload ze naar Mapillary. Uh, dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt ze ook in, uh, op een grote harde schijf neerzetten. Zodat je het een beetje structureert. Dat je alle foto's die jullie gemaakt hebben als brandweer uh, snel bij de hand hebt. Maar bij Mapillary kun je dus vrij snel ook ergens naartoe fietsen. In de zin dat je een geocoördinaat plakt in Mapillary op de kaart. En Op dat moment heeft de veiligheidsregio gebruik van hun eigen foto's die op de kaart gevisualiseerd zijn. En op dat moment waar de plek van onheil is, ook kunt zien, oh er zit dit en er zit dat in de buurt. En ja, dat kan ook geanticipeerd worden. Een lang verhaal. We zijn op dit moment toch wel uh, uh, 1 uur en 13 minuten aan het spreken. Tenminste, ik ben 1 uur en 13 minuten aan het spreken. Ik wil het afronden door deze change set te gaan uploaden. Kijken of ik fouten gemaakt heb. Daar zal de validator eerst op controleren. op mijn eigen edits. Ik heb een foutje gemaakt. Of in ieder geval, hij waarschuwt mij ergens voor. Ik ga toch even kijken wat dat voor een foutje is dan. Wat dat voor foutje is. Hij zegt hier dat de validatie op die resultaten Eén waarschuwing is, op de slagmansdijk. ik ga nou naar het probleem toe en ik sluit even een aantal dingetjes, want ik heb veel te veel in beeld staan. Commando's, tags kunnen weg, validation, staat ik staan, de filter haal ik even weg, de paint staat haal ik weg, de meetlaat haal ik weg, dat ik hier weer een beetje inzicht heb wat ik aan het doen ben. De foto's laat ik even voor wat het geweest is, de BGT zet ik even uit en ik zet de weer even uit. Uh, zodat we alleen de data in beeld hebben. Dan zet ik toch even de map aan. Want ik heb normaal dat plotless 2 gevisualiseerd. Dus het volgende keer niet laten houden. Die doe ik weer weg. En waar zitten we nu in Zoom to Problem? Als ik hem dubbel klik, dan zal hij op gaan lichten. Op deze weg is er een hand. Hij zegt dat er een, een, een verdachte tag is. In combinatie met track type. Track type 2. En surface is sent. Dat zou dus niet, uh, niet gepast zijn. Het uh, is een track en het is uh, grade 2. Waarschijnlijk zou grade 2 al uh, de, de eigenschappen van zand hebben. We gaan er even naar de wiki toe. En grade 2 hadden we gezegd, nou dat is zand, dat klopt, gravel in dit geval. En uh, dit is iets meer zand, nog meer zand en nog meer zand. En dit is een bijna even harde weg. De grade 1 tot grade 5 is de onderverdeling. En het is meestal zand, het is allemaal zand, alleen deze die zou verhard kunnen zijn door uh, uh, uh, weg, uh, een geplaveide weg of een materie die het hard zou maken, uh, gecombineerd. En het lijkt ook wel dat dit een stukje asfalt is, maar goed, het, het zou was. Ja. Surface is asfalt is dan ook overbodig, omdat de track type grade 1 is op een track. Dus deze surface is zand wordt gezegd, die is uh, suspicious. Je haalt het er nog weg. Ik ga nogmaals uploaden. Dan zegt hij, oh, ik heb geen foutjes meer gevonden. En je mag het uploaden. Hoe kom ik aan de data? Dan ga ik nog eventjes aanzetten wat ik allemaal gebruikt heb. Ik heb Strava gebruikt. Ik heb gebruikt bgt omtrekgericht Ik heb mijn geotagged images gebruikt. En ik heb mijn gpx-file uh, uh, gebruikt. En die geotagged images maakt het niet uit. En ik heb de luchtfoto af en toe gebruikt en ik moet zeggen dat ik ook nog deze regelmatig gebruikt heb. Dus dit zijn de bronnen die ik gebruikt heb en als ik nu ga uploaden dan zegt hij, als ik dit vinkje aangevinkt heb dat ik de bronnen die ik aanschakel, luchtfoto, AH, hoogtebestand. Trouwens dit is dus wel met privé licentie. Je kan elke OSM maar bekomen. Uh, er is een draadje waar het uitgelegd wordt. En ook in mijn videoreportage zal het ergens uh, als een filmpje uh, te vinden zijn, BGT omtrekgericht, Due GeoTech Images en Survey. Ik heb het zelf beoordeeld. En het is naar aanleiding van een wandeling. Oh, mijn nou laten dan de in, uh, in uh, Boswachterij Ruurlo. Zo heet het gebied heb ik op de bordjes geleverd. Dus naar aanleiding van deze wandeling heb ik deze foto's gemaakt en dan ben ik nu gaan uploaden of gaan aanpassen en dan heb ik verbeteringen aangebracht. Hoofdzakelijk in de context voor veiligheidsregio's was brandweerauto's. En als er brand in het bos zullen ze daar echt snel bij zijn. Ik upload de change set en ik zie dat die upload succesvol is. Ik raak hem altijd even aan om te kunnen zien wat de chases geworden is. Eén minuut geleden. Nou, het binnen een minuut dus. Ik heb dit gebied heb ik beslagen. Dat klopt, want we zijn hier ongeveer vertrokken. Als ik eventjes inzoom. We zijn hier vertrokken. We zijn hier naartoe gelopen. We zijn hier naartoe gelopen. We hebben deze bocht gemaakt en we zijn teruggelopen. En ik ben hier teruggekomen bij mijn wandeling. En dit zijn de, uh, uh, de wegen die ik aangeraakt heb. Dit zijn de relaties die ik aangeraakt heb. Dit zijn de knooppunten die ik of verwijderd heb of toegebracht heb. En die bestaat nog uit 82 knopen. Uiteindelijk heb ik niet veel aangepast, maar het lijkt een heleboel. Ik zou nog kunnen zien via Achavi wat de veranderingen zijn. Maar dat is waarschijnlijk niet zo actueel als ik zou willen. Ik kan eens even een testje doen. Ik plak hier het nummer van de change set in die ik gemaakt heb. En ik laat hem eventjes rekenen. Kijken of hij al bekend is. Ik denk het niet. Shift F5 zou kunnen doen om het te versnellen. Maar ik denk niet dat dit zo snel opgepakt wordt in Asjavi. At kun je precies zien wat ik gewijzigd heb. Ik laat even de voorgaande zien. Uh, dit is mijn standaard. Die uh, heb ik in mijn favorieten staan. Zet in mijn favorieten. Hier heb ik hoor een aanpassing gedaan. Ik heb hier motorvehicle is no neergezet. Er geen auto's mogen komen. En het is geen. Uh, inrichtingsweg. Dus is normaal gesproken een on, uh, overbodige tag. Het is ook niet eens een chainset die ik zelf gemaakt heb. Het is uh, er eentje die uh, woeie kan ik kan het niet eens uitspreken en uh, aangepast is. Maar ik, uh, dit is in ieder geval een chainset geweest van deze persoon. Als ik die chainset aanraak. Even kijken. Chainset nummer. Ja. Dan kom ik bij de chainset uit waar dat gebeurd is. En dat is geweest door boeien chillen. Het zou Fries kunnen zijn, ik weet het niet. Misschien wel een gewone bijnaam, dat kan ook. Hij heeft in ieder geval uh, een stukje hier aangepast. En ja, vandaar dat ik Achavi vaak gebruik als, goh, wat is er eigenlijk aangepast? En van daaruit kan ik ook in Jasm kan ik dit gewoon direct laden. Dat hij een nieuwe layer opent. Maar nou, allemaal handigheidjes. Ik uh, ben al lang blij dat ik uh, jullie heb kunnen laten genieten van hoe ik uh, de wegenstructuur aan zou kunnen passen en aan de hand van foto's die gemaakt zijn, want je kunt lang niet alles onthouden. Uh, je kunt uh, ook specifieke foto's maken dat je alleen uh, foto's van de objecten die je in kaart wil brengen uh, fotografeert. Standaard heb ik op twee seconden staan dat ik meestal het hele gebied wil bekijken. maar Je zou kunnen overwegen om uh, per uh, uh, object of per uh, uh, aandachtspunt een foto zou kunnen maken waardoor je veel sneller je foto's kunt afhandelen en alleen de specifieke barriers, doorgangen, bomen die over de weg heen liggen, de smalte van de weg, de breedte van de weg aanpassen, zodat jullie er goed of niet goed overheen kunnen roteren. Bedankt voor het kijken en voor uw aandacht. Tot de volgende keer.